Interactieve content wordt vandaag de dag zeer belangrijk in onze online communicatie. Denk maar aan HTML5-banners of geanimeerde web-elementen. Daarom gaan we gedurende twee dagen aan de slag met Animate CC. Tijdens deze opleiding leren we je interactieve animaties maken en exporteren naar HTML5, CSS en JavaScript. Een voorkennis van coderen is niet vereist. Schrijf je nu in voor deze opleiding Adobe Animate CC. Basic.